Aan het einde van dit schaatsseizoen hebben we nu de kans om op de ijsbaan in Tialf die Ring of Fire neer te zetten. En kunnen we uh, samen met uh, de KNSB, uh, Dus NL, TU Delft uh, en Innovatieslab uh, Tialf, kunnen we nu meten aan uh, schaatsers op de ijsbaan. So, what we hier hier is uh, we hebben this heel mooie nice, uh, uh, tunnel. We sluiten de curtains. We fill de tunnel met bubbles, mainly de make the, uh, the air visible. The air is typically invisible. With bubbles we can visualize the air. And then we met een a very strong light and we take images met cameras. deze these kunnen we can uh, visualize the flow around the skater. And uh, well, based on physics, we can finally determine the air resistance and what is in fact de the, uh, the force die is pulling them back. Het is vernielend omdat niemand anders dat kan. We zijn de enige op de wereld die dit uh, systeem hebben en überhaupt een systeem hebben om um, aerodynamica metingen uh, op locatie te kunnen doen. Dus we meten een bepaalde luchtweerstand x en een weerstand y en dan zien we een verschil. En dan kunnen we zeggen dit is sneller. En dat kunnen we direct teruggeven aan de sporters, aan de teams, uh, om voor de Olympische Spelen, de komende Olympische uh, Spelen in Beijing, de juiste keuzes te maken en het, het beste te presteren. Het is voor ons zo interessant omdat we natuurlijk uh, op 500 meter, op mijn gebied natuurlijk, we willen natuurlijk elk klein detail willen we aanpakken om nog harder te gaan. Pakken wij een procent op onze volledige eindtijd en dan rijden wij echt extreem veel harder. De verschil tussen winning en losing een medal is really in een fractie van een seconde. We denken dat we met deze onderzoek can we een klein gegeven aan de skaters geven. Misschien een paar procent reductie van aerodynamische drug. Dat kan een grote verschil maken, want het kan een uh, well, fractie van een seconde geven genoeg is om een medal te winnen.